Je kan je mobieltje besturen via command line, maar daar heb je trouwens wel root voor nodig. Ik zal laten zien hoe het moet. Je typt adb shell. Krijg je een. Zo niet, dan heb je geen root. Dan werkt het niet. Je typt monkey inmin port 1080. Ik typ 1080 omdat het ook gebruikt wordt door Monkey Runner. Dat mag elke poort zijn. Dan in een nieuwe terminal, type adb forward tcp 9080. Dat is dan mijn lokale poort en die gaat naar tcp 80. Kijk, okay, dan hebben we dat geforward. Dan gebruiken we het Linux-programma connect. Als je die nog niet hebt, doe sudo apt-get install connect-proxy. Dan heb je hem. Okay. ik connect met 1p7.0.0.1 dubbele punt 9080. Dat moet een spatie zijn, geen dubbele punt. Ik heb nu verbinding gemaakt met Monkey op het mobieltje. Ik kan allerlei commands uitvoeren. Ik kan key events simuleren, touch events. En uh, ja, dat is dus eigenlijk. Theoretisch kan je ook het scherm binnenhalen, maar dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk van Oké, okay. ik zal voor de grap eventjes het menu openzetten op het mobieltje. Daarvoor typ ik press spatie, menu. Komt ie. Tada! Press spatie, menu. En het menu gaat weer dicht. Datzelfde werkt ook voor bijvoorbeeld de backtoets. En de search toets en de -toets. Dus laten we search maar even invullen. Okay, we krijgen nu het zoekprogrammaatje op Android. Dan nou kunnen we op twee manieren onze zoekopdracht gaan invullen. Press, typen en dan de letter. Bijvoorbeeld een K. En dan verschijnt die K. Of we typen type, spatie. En dan een aantal letters die je wil typen. Bijvoorbeeld nu, koekjes. Druk op enter. En op mijn device verschijnt inderdaad het woord koekjes nu in zijn geheel. Als je dingen met spaties wilt typen, dan typ je type, spatie en dan dubbel quotes. Je tekst spaties en weer dubbel quotes. Als je de dubbel quotes vergeet, dan voert hij het hele command niet uit. Oké, okay, uh, laten we eventjes een... Uh, tab uitvoeren ik denk dat op locatie 100 x-waarde en 200 y waarde wel iets zit waar we op. komt die? nou zoals je zegt een touch uitgevoerd ik heb de standaard browser geopend om te zoeken naar koekjesrecept. recept laten we maar even op de back press back enter en hij is weer terug bij de zoekopdracht Press Home. En we zijn weer terug bij het homescherm. Dus op 10 manier kan je je mobieltje besturen via de command line. Root is nodig.